De eindresultaatvideo. Daar hebben jullie lang op moeten wachten, denk ik. Ik moet toegeven dat ik, qua journey van workout minder vaak muscle heb gehad de afgelopen vier maanden ongeveer. Ik heb nu ook weer last van mijn, van mijn been, uh, omdat mijn heup pijn doet. De week nadat ik die pijn had, dat was de 18 18e dat ik pijn kreeg in mijn heup ongeveer, de 18e net voor de vakantie. En ik heb er nog last van. Ik heb toen, die week heb ik niet gesport, maar ik zat wel met het gevoel van, dit vind ik echt heel zuur en heel kut en heel naar, dat ik nu niet kan sporten. Terwijl ik wel zo gemotiveerd ben. Ik merk ook nu dat mijn been gewoon heel erg pijn doet. Maar ik denk dat het ook komt door de workout die ik net heb gedaan. Daarom dat ik zo uitziek. En ik zit ook een beetje in een, een, een kleermaakhouding. Misschien ook een beetje dom, maar oké. Okay. Dus het begon in eind juli, eind augustus, begin september ongeveer. En ik dacht bij mezelf, weet je, laat ik het gewoon proberen. Drie maanden, vier maanden. Ik kijk wel waar het heen gaat. Ik ben nu 28. Als ik 29 ben, wil ik graag zoveel kilo wegen. Eigenlijk eerder voor de, voor de januari, zodat ik gewoon een goed start heb van januari. Want dat is wat ik eigenlijk altijd wilde. Dus ik had vanaf mijn verjaardag had ik eigenlijk al de stap gezet. Maar eigenlijk daarvoor al. Ik had eigenlijk het hele jaar al dat ik een beetje bezig was. Ik was sinds vorig jaar mei... was ik er al eigenlijk een beetje mee bezig. Toen lette ik eigenlijk op wat ik had, Heel erg op een calorieën. Waardoor ik al heel veel kilo's kwijtraakte. Um, toen ben ik eigenlijk meer gaan sporten. Dus als de ene mij een compliment krijgt... en de ander niet, denk ik bij mezelf... waarom krijg ik geen compliment. Ik dacht bij mezelf dat ik gewoon bezig was. Wat al een flinke sitback was. Uh, daarnaast was het zo dat ik ook naar de lama's ging. Tafkals. Zoals zich nu, nu vernoemen. Uh, samen met een vriendin. En daar wilde ik er ook goed voor uitzien. Ik wilde niet breed dik whatever zijn. Um, ik wilde niet de pispaal worden gemaakt daarvan, omdat ik vooraan ging zitten met haar. Um, dus ik had als doel gezet, tot en met die datum wilde ik heel hard afvallen. En daarna kijk ik wel weer hoe het eruitziet. Uiteindelijk niet gelukt. Ik was wel best wel veel afgevallen toen. Was ik wel zes kilo kwijt, zeven kilo zelfs. Zes, zeven kilo was ik al kwijt. Uh, en toen had ik nog niet gesport. Omdat ik terugkwam van vakantie en de eerste dag wilde gaan sporten, kreeg ik gelijk een scooterongeluk. Wat ook een flinke sitback was voor mij. Dus toen was ik ook out of the game twee, twee maanden ongeveer. Toen dacht ik in de zomervakantie, laat ik het weer gaan proberen. Dus toen ben ik eerst s'avonds gegaan, wanneer niemand op de weg reed, omdat ik gewoon bang was. En omdat ik mijn scooter nog niet terug had, ben ik bezig lopen. Daarna ben ik wel met de scooter gegaan, maar met heel veel angst. Maar het ging goed. Had ik op een gegeven moment geen zin meer om te sporten omdat er gewoon iets heftigs was gebeurd in mijn leven. Wat gewoon een hele hard, heftige sitback was. Waardoor ik mezelf heel erg op een duistere plek terugvond. En toen moest ik mezelf eruit gaan graven. En dat was gewoon heel veel tijd kosten. Toen was ik wel aan het hardlopen nog. Uh, maar door de kou ben ik ook gestopt. En doordat ik heel veel pijn had in mijn scheenbeen ben ik ook op een gegeven moment gestopt. Omdat de pijn gewoon te heftig was en ik wist niet wat het was. Daar kreeg ik er ook gewoon last van. Dus ik ga niet meer hardlopen. Dat even dat jullie dat weten, dat stopt gewoon voor mij helemaal. In oktober heb ik bijna geen workouts gedaan denk ik. Ik weet het niet eens. Ik heb wel wat workouts gedaan, maar niet zoeken heftige. In november ben ik wat actiever gegaan en nu zijn we in december, dan ben ik best wel actief. Ik ga elke Elk weekend, weekend na dan en het weekend daarvoor na, ben ik naar de gym gegaan. Dus ik ben ja, eigenlijk best wel actief in de gym nu. Ik heb het niet super leuk, maar ik doe het. En ik vind mijn plekje er vanzelf wel. Ik voel me er niet helemaal oké okay mee, maar ik doe het gewoon en ik, ja, ik zie het wel. Um, dus dat is eigenlijk een korte resultatenvideo. Dan ga ik u ook iets vertellen over het gewicht. Want ik heb heel veel verteld over, zo gram ben ik afgevallen, zo gram ben ik aangekomen. Dit is nu mijn gewicht, dit was het. Dit, dit, dit. Um, dat heb ik alleen gedaan om jullie toch wel een realistisch beeld te geven. Het was namelijk zo dat als ik zelf naar video's op zoek ging, ik weet niet of het een video lag of gewoon, een, Dan kreeg je best wel te zien van, ik kan helemaal niet beginnen. Ik ben heel traag, heel langzaam en in één keer ben ik heel snel en heel fit. En natuurlijk je hebt mensen die een hele snelle mobiel gaan, weet ik het hoe het heet. Hebben. En die verliezen hun kilo's echt in, in een seconde. Ik daarentegen, als ik echt mijn mind op zou zetten en ik zou echt elke dag een calorie tekort komen en elke dag zou sporten. Tuurlijk zou ik ook zoals die meiden zijn, maar ik heb daarnaast stage, ik heb daarnaast school, ik heb daarnaast vrienden. Um, zij zullen het ook wel hebben, maar zij letten dan heel erg. Zij zijn meer van het trainen en spieren en whatever. Maar ik doe dit allemaal alleen in de gym. Ik heb geen gym buddy. ik heb geen begeleiding in de gym. Ik heb niemand die ik maar kan vragen omdat ik dat niet durf. Dat is mijn dingetje. Dus op zich is het voor mij een stukje lastiger. Omdat ik moet uitzoeken welke spiergroep ik daarmee aantrek. En daarnaast, ik durf nog niet overal heen te lopen en alles te doen. Omdat er best wel van die krachtpatsers zitten bij mij in de gym. Die mij intimideren met hun. Uiterlijk, waardoor ik denk, oe, oe. ik vind het eng. Ik durf daar niet heen omdat zij trainen tra tra tra en ik ben maar een noepie. Dus daarentegen, het zullen misschien hele aardige gasten zijn en hele lieve mensen zijn. Maar ik durf dat gewoon niet, omdat ja, als je zulke spieren hebt. En ik kom eraan gelopen, no way, Jose, ik blijf wel weg uit je buurt. Maar wat ik wel merk is dat ik s ochtends vroeg uitstappen naar de gym, sporten, daarna ontbijten, vind ik echt van... Fantastisch. Ik merk wel dat ik daar echt wel een wake-up call in heb gekregen. Dat als je s ochtends gaat, je veel meer energie hebt over de gehele dag. Behalve s'avonds. Bij mij val ik best wel in een dik tegen de eind van de middag, begin avond. Omdat ik dan echt wel op ben. Um. En vaak ben ik 7 uur al wakker, half 8 in de gym. Soms 6 uur al wakker, half 7 naar de gym en dan 7 uur in de gym. Dus ja, rond 6 uur, half 7 ga ik altijd rond richting de gym of uit, uh, uit mijn bed. Merk ik wel dat ik, dat ik dan al 12 uur wakker ben. zwaarder vind dan als ik 7 uur of 8 uur wakker ben. Dus daarentegen heb ik wel en met het routine krijgen. En met het nummertje zien op de weegschaal, zal ik het zo even noemen. Dat ik daar echt wel wat meer, nou ja, wat beter over ben gaan denken. En naar gaan, ben zo, en ben naar gaan kijken. Dan voordat ik daar de sportschool ging. Daarentegen ben ik daar wel trots op. Krachttraining is gewoon dat je daar ook meer afvalt. Ik geloof daar nog steeds niet helemaal in. Maar het is wel zo. Dat, dat is wel heel duidelijk. Het is wel zo dat als je krachten hebt... En als je spieren hebt, die wegen zwaarder dan je lichaam. Dus daarin probeer ik mezelf wel een beetje te leren van, oké, okay, je bent nu zoveel kilo. Hoeveel is je spiermassa? Hoeveel is je vetmassa? Is je vetmassa zwaarder dan je spiermassa? Of is je spiermassa zwaarder dan je vetmassa? En dan zie ik het en dan denk ik, oké, okay, het is niet zo erg. Het is goed, het is oké. Okay. Um, ik heb trouwens een microfoontje op, dus... Als jullie denken, wat voor raar geluid is dit? Het is meer omdat ik heel erg merkte tijdens het editen van de afgelopen twaalf weken. Dat ik elke dag hoorde ik de bubbelen. Bubbel het bubbelen, het pompje van een aquarium. En had de microfoon er heel erg dichtbij staan. Ongeveer zoiets vanaf, staat hij. Ongeveer zoiets. Um, waardoor ik heel vaak als ik praatte, hoorde je het pompje niet. Maar was het stil of was ik ergens mee bezig, dan hoorde je het pompje wel. En soms hoorde je het ook tijdens het editen door het praten heen. Waardoor ik het heel irritant vond en dacht. Uh. Maar ja, het is voor de vissen. Dus. Yes. Vissen moeten ook leven. Dus daarentegen merk ik dat het cijfertje op de weegschaal heel veel invloed had op mijn gedachten en op mijn denkvermogen en op mijn eigenlijk progressie. Laat ik het daarop houden. Omdat als ik, laten we zeggen, in één keer 55,3 woog en ik, ik was net klaar met mijn menstruatie, dacht ik, heug, hoe zo weeg ik zoveel? Ik ben uh, toch zo goed door het les op mijn eten en dit en dat en zo Geen idee. Ik werd dan heel gedemotiveerd door mezelf. Dus geef ik je als dit mee. Mocht je nou denken van en je bent geen eetstoornispersoon, iemand. En mocht je nou denken van, ik wil wel mijn progressie bijhouden, maar ik merk het zelfs als jou. Ik um, struggle heel erg met mijn gewicht. Ik hoop dan wel een weegschaal die ook je massagewicht weegt. En je vocht en misschien ook je botmassa weegt. Want daardoor kun je wel iets meer zien van, oké, okay, mijn vetmassa is op dit moment, laat ik gewoon zeggen, mijn is 24,0 gram. Dat is heel veel, maar ik weet ook waar het vet zit. Het zit niet alleen in mijn buik, het zit niet alleen in mijn billen, het zit niet alleen uh, in mijn benen. Het zit ook gewoon hier. In de vrouwelijke vormen, daar kan je niks aan doen, weet je. En mijn spiermassa daarentegen is 34,3 dacht ik in mijn hoofd, of 34,0, is ook best wel hoog vind ik zelf. Als ik dan kijk naar mijn lichaam, tuurlijk, ik zie nog een buikje, ja. tuurlijk, ik zie hier en daar nog als ik tril met mijn been, zie ik dat het heen en weer trilt. En dan denk ik denk, ja, daar zit ook heel veel vet. Maar vet kun je plaatselijk niet verliezen. Dus ga gewoon door met wat je doet en ga gewoon goed op je calorieën blijven letten. En ga gewoon door met het sporten en ga gewoon door met het gezond proberen te blijven eten. En laat jezelf niet gek maken door dat cijfertje op de weegschaal. Dus daarentegen wil ik als boodschap meegeven, aan nee, jullie, je hoeft niet altijd goed te eten om af te vallen. Ik heb een week gehad met Sinterklaas, had ik drie dagen 500 calorieën te veel. Oké, okay. maar toch bleef ik afvallen omdat ik ook gewoon hard trainende de week daarvoor, of de dagen daarvoor, waardoor ik twee dagen daarna had ik die 500, had ik al 175, 175 had ik al verbrand zonder dat ik iets deed. Ik weet niet of dat zo is, maar het is niet dat het echt zo is, um, maar dan ja, zien jullie de vergelijking. Dus eet gewoon waar je zin hebt. Als je de zin hebt, geeft het niks. Je kunt niet altijd een goede dag hebben. Je kunt een hele tijd een goede dag hebben, maar op een gegeven moment komt er een negatieve dag aan. En op een gegeven moment zul je een keertje falen. En op een gegeven moment moet je daaraan toegeven dat je echt heel veel trek hebt. Ik heb ook op dit moment heel veel trek. Maar dat komt omdat ik vanmorgen vroeg opstond. Gelijk naar de workout ging. En ik heb krachttraining gedaan. En ik heb cardio gedaan. En ik heb nog niet ontbeten. Eigenlijk ben ik heel slecht bezig nu. Want eigenlijk moest ik eerst eten, dan krachttraining, cardio. En dan een na -snack. Want nu kan ik een vreedkick krijgen. Daarnaast... De resultaat, hoe is mijn gewicht nu? Nou, ik ben in totaal, moet ik even goed uitrekenen, 7 kilo kwijt. 7,3 kilo kwijt ongeveer. Um, maar dat, dat is zeg maar omdat ik nu iets weer ben aangekomen. Maar in totaal ben ik 9 kilo kwijtgeraakt. Dat was mijn hoogste verlies, 9 kilo. 9,1 kilo zelfs. Ik weet wel dat in januari heel veel gaat veranderen. Dus dan moet ik gewoon even mijn plannen op op aanpassen um, en dan de laatste onderwerp ik denk dat jullie daar ook vragen bij hebben ga ik dit in de toekomst nog volhouden ik weet het eigenlijk niet of ik dit nog in de toekomst ga doen uh, niet youtube bedoel ik maar het, het journal het ook dan gaat de camera? Het uh, workout, afval, progress, journal, hoe je het wilt noemen. Um, omdat ik wel merkte dat ik in het begin heel gemotiveerd was. Maar toen gebeurde iets waardoor ik echt helemaal gedemotiveerd was. Examen B haalde ik niet, dus ik moest toen heel erg focussen op school. Ik had heel veel stress en er was ook iets anders aan de hand, privé. Daarna was het te denken keer dat ik weer heel erg positief was. Maar ik heb gewoon, stemmen heb ik echt heel veel dagen gefilmd. Oktober een stukje minder, november nog minder. En deze heb ik maar één of twee keer de camera erbij gepakt, geen idee. Nee. Um, dus daardoor kom ik wel uit op week 12. En heb ik ook nog die pijnvideo, zoals we het noemen. En dan nu de resultatenvideo, om... of samen. Of hij komt samen of hij komt erna. Maar dat komt meer omdat ik gewoon voor jullie ook wil laten zien, dit is waar ik begon en hier ben ik geëindigd. Ben ik heel veel veranderd qua lichaamshouding niet. Echt, pas ik broeken makkelijker, oh jawel. Heb ik meer dan twee centimeter ruimte, oh jawel. En dan zie ik het resultaat, ja deels wel in mijn broek, maar ik krijg ook complimenten van klasgenoten. Zeggen jij, ja, je bent echt veel afgevallen, hoeveel weet je nu? Een ander ding waarom ik ook niet weet of ik het in de toekomst zou kunnen volhouden is, omdat ik um, als ik opstond, moest ik opstaan, camera pakken, terug in bed. Doen alsof ik voor het eerst opstond. Dat doen veel mensen. I know, maar ik vond het niet zo fijn. Maar ook gewoon omdat ik zeg maar: ik heb twee camera's. Deze, deze. Um, maar deze, ik zal hem even uit toeschalen. Deze is best wel klein, compact, makkelijk om kleine shots mee te maken. De camera die ik vast heb, die is toch uh, wat groter. Daar kan je ook hele mooie shots mee maken. En fijne shots meemaken. Um, maar af en toe vergeet ik nog wel eens dat je dan twee SD kaartjes nodig hebt. En dat je twee keer zoveel moet bewerken. Dat je deze camera moet bewerken. Deze camera moet bewerken. Op zich geen, geen probleem, zeggen ze vaak. Maar ik vergeet dan altijd dat ik van de ene kaart naar de andere kaart wil gebruiken. En dan pakt hij de ene kaart weer niet. En dan moet hij weer naar de andere kaart. En ja, soms vind ik dat gewoon heel erg storend omdat ik gewoon wil eten. Op dat moment. Of gewoon een ontbijtje klaarmaken, of lunch eigenlijk, want ik ontbijt bijna nooit. Behalve, behalve de matha die neem ik echt wel sinds kort weer elke week. En dan merk ik gewoon soms dat ik die shotbeelden, die sierbeelden, veel minder heb dan die gewoon aan elkaar geplakte praatfilmvideo's. Het gaat veel makkelijker omdat het, ja, hij staat klaar. En je drukt op. Oké, okay. je drukt op een knopje en het is klaar. Je kunt filmen. Met deze moet ik hem klaarzetten, een goede shot maken, volgende stapje weer een goede shot maken, volgende stapje weer een goede shot maken en dan kun je pas eten. Je kunt het ook aan elkaar doen, maar dan moet je je camera steeds meenemen en dingen en dan denk ik bij myself, daar heb ik ook geen zin in. Dus ik weet niet of je het in de toekomst nog gaat doen. En misschien dat ik, ja, als ik het een keertje leuk vind dat ik het weer ga doen, stel dat ik een keertje zeg van ja, ik ben nu dit, dit, dit, dit en ik wil kijken hoeveel dit, dit, dit, dit is na zoveel maanden. Natuurlijk, misschien ga ik dat doen, ik weet het niet. Ik zie het zo, oh, spieren. Ik heb mijn schouders getraind en mijn borst. Maar ik merk ook dat mijn rug een beetje getraind is. Dus mijn achterschouders doen ook een beetje pijn. Ik zie wel wat de toekomst brengt van nu. Uh, zullen jullie na deze video misschien video's krijgen? Weet ik wel zeker, alleen video's krijgen dat ik mijn in inkleur. En misschien een verhaal, storyline vertel. Maar misschien kan ik er ook een workout, Op mijn workout weken als tips, twee kan praten. In plaats van voor de camera zitten, dat ik dan achter een microfoon zit. Um, zodat jullie wel iets horen, zien, is dan een stuk anders. Um, maar wel horen hoe het gaat. Dat kan ik wel altijd doen. Dus um, eigenlijk was het wel voor vier maanden. Dus um, dat was eigenlijk de journey van de workouts, de realiteit, afvaljourney, hoe je het ook noemen. Vond je deze video leuk en vond je de afgelopen video's dan ook leuk van de afgelopen twaalf weken? Laat er vooral even een like achter en laat ook even een reactie achter uh, wat je nou leuk lijkt om ook nog te zien, um, wat voor miniserie, progresserie en ik zal van mijn hobby um, niet meer werk maken. Als het niet anders kan, dan zou ik het misschien doen. Maar als ik het niet hoef te doen, doe ik het liever niet. Omdat ik gewoon een droom aan het aankomen ben, aan het laten door mezelf, daar bestaat ik best wel wat geld voor. Om een studie af te ronden. Om wat kinderen laten werken op de basisschool. Omdat dat altijd is iets geweest wat ik leuk vond en dit vond ik gewoon leuk erbij. Het is uitdagend, het is uh, moeilijk. Want je weet niet wie er kijkt. Ik kent jullie wel een hele, hele, hele fijne jaarwisseling. En meest vooral voorzichtig met vuurwerk, want dat gaat echt de slechte kant op met vuurwerk de afgelopen jaren, wat ik hoor van mensen. Dus uh, tot volgend jaar.